Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag heb ik driemaal een Raleon 189. Dit is de, de 083. Dit is de 023 en dit is ook een 083. Nou, De 083 die ik hier heb, is uh, helemaal in orde, rijdt lekker en uh, staat hier uh, ter voorbeeld. Deze uh, is analoog en redelijk in orde, behalve één pantograaf. En um, verder uh, wil ik even kijken of ik hem gewerkt wil houden of niet. En ik vind ook dat hier al wat verkleuringen op zitten. Ik moet ik even bij zeggen. Deze is de 023. En dat is, uh, ik wil hier dus een, twee aan overhouden. Mijn 83 hier en de 23. Dus ik ga hiervan onderdelen gebruiken om deze op te knappen. Zodat ik een mooie 023 overhoud. Om deze open te maken hoef je alleen maar deze schroef eruit te halen. Iets wat bij deze al gebeurd is. En dan kun je hem redelijk makkelijk demonteren. Zo, Hier zit geen decoder in, hier zit alleen een brug in zodat alles functioneert. Uh, dus hij rijdt nu analoog. Even kijken of het... Zo, deze... Oh, nee. Deze moet ik hebben. Ik heb de brug er nu zo op zitten dat ik geen verlichting heb, zie ik. Um, deze rijdt ook verder uh, analoog. En even goed. O, dat is een stukje verlichting. Geen van beide heeft uh, anti-slipbanden. Dat kan er ook niet op. Dus dat is echt iets om rekening mee te houden. Um, als ik een lange trein rijd met mijn... Uh, huidige enkele uh, 189, dan heeft die moeite met boven komen. Dat is uh, helaas niet, niet iets waar ik uh, makkelijk iets aan kan doen. Want uh, als ik hier slipbanden uh, kom, uh, op zou zetten, die rijden er gewoon weer af, omdat er geen groef zit om het tegen te houden, dat is jammer. De locomotief die wat gewetterd is, die rijdt soepeler. Dus dat zal ook het frame zijn wat ik ga gebruiken. Dat scheelt mij een, een boel gesmeer en gedoe. Deze lichtdingen. Geleiden als ze meer opzij. Ik ga de leds. Ik ga geen ledverlichting erin zetten, denk ik. Uh, dus ik houd de gloeilamp er nog even in. Hoewel, misschien, let wel een goed idee zou zijn, aangezien deze niet heel fel zijn. Uh, maar dat, uh, nee, dat doet later. Dus, dit wordt hem niet. Even kijken wat hieronder staat. Hier staat een lokadres op. Maar hier zit geen decoder in. En een serienummer wat dadelijk helemaal niet meer klopt. Prima. Deze gaat even op zijn. Dus dat wordt de opbouw. Sorry, de, de, de, de, de locomotief. Dit is de kap die ik wil gaan gebruiken. Die gaat hier gewoon goed overheen. Dat zou geen probleem moeten zijn. En deze hele bodemplaat die kan er als het goed is met een paar schroeven vanaf 1, 2, 3, 4. Nee, dat zijn de pantografen, maar die moeten zeker los, anders kan de bodemplaat ook niet los. Als de pantografen eraf zijn, dan komt dit er ook makkelijk af. Dit is een van die pantografen en uh, het hele plastic is verkleurd. Alleen hieronder zie je nog de originele kleur. Dat zie ik vaak bij locomotieven die te veel in zonlicht hebben gestaan. Uh, ik heb op al mijn ramen UV-folie zitten om te voorkomen dat mijn treinen gaan verkleuren uh, als, ze in, uh, uh, als ze niet in de kast uh, staan, als ik ze op de baan laat staan. Ik ruim ze zoveel mogelijk op, ik zet ze zoveel mogelijk in de kast, maar uh, soms, uh, soms lukt dat niet. En uh, vergeet ik het. En daarvoor dus die folie. Uh, ik hoop dus ook dat ik uh, geen uh, verkleuringen ga zien na verloop van tijd. Nou, dit is de kap. Er zit hier, er zit hier wat uh, lijmresten. Hier ook. Maar ik ga even kijken of ik dat met een, uh, met een zacht sopje eraf kan halen. Ik denk het niet. Het kan geen kwaad om deze even goed schoon te maken. Een tip voor het schoonmaken van de kap is wel om eventjes de verlichtingsglaasjes hier op de voorkant eruit te halen. Doe je dat niet en raakt die waterstraal die je gebruikt toevallig net een van deze glaasjes. Dan floepen ze eruit, gaan ze door het putje en zo eindigen dat er nogal eens wat van deze locomotieven zonder deze glaasjes. de lijm hier krijg ik er niet af, maar goed, maakt mij even niet zoveel uit. Um, even kijken, ik denk dat ik deze bovenkant ga gebruiken, die origineel bij de, uh, bij de lok hoort, omdat ik deze wat minder of misschien moet ik zeggen beter verkleurd vind, dan uh, die hier op zit. Maar het gaat eigenlijk met name om dit rode werk hier. Nou. Oh. Oh, oh, oh. Kijk, hier zie je dat deze twee dingen los zitten. Hier hoort een, een, een busje te zitten. Zoals je die hier ook ziet. Een koker. En die koker die zorgt er weer voor dat je goed kunt klemmen, dat die dingen niet schieten. Die koker is ook zelf te maken van wat uh, uh, uh, uh, kimkous, als je erg handig bent. Maar ik pak hem hier even van de andere pantograaf af. Dat zijn als het goed is massieve dingen. Het buisje zit erop. Ik zie alleen dat de pantograaf zelf een beetje verbogen is. Een ander onderdeel hiervan pakken is, denk ik, heel moeilijk. Gezien hoe alles in elkaar zit. Dus ik probeer deze nog een beetje uh, rechter te buigen. En uh, ja, verder het buisje erop zetten. Het is... Geduld hebben. Rustig aan. Ik heb er niet echt een, een goede manier voor dat het altijd lukt. Dus uh, ja, het is een hele lastige wat je heel rustig moet doen. Zo, die is recht gebogen. Ik denk dat ik hem per ongeluk verbogen heb met het vastmaken van de... Uh, van, het, van het, uh, het terugzetten van het middenpinnetje van het buisje. Maar ik vind hem er nu uh, recht genoeg uitzien. Dus dan heb ik hier nu een goede kap van binnenkant, aan de binnenkant ook goed. Die kan dan op deze behuizing, maar ik ga hier wel mee rijden. Dus deze brug die gaat er ook even uit. Geel zit. Ik denk dat dit er zo op moet. Ja. Ze hebben hier de goede kleur draden gebruikt, dus ik kan even kijken op welke pin geel zit. Ik heb er nog even een rommel decoder in zitten en lees deze C die ik nog heb liggen. Ik, uh, heb geen, uh, ik ga niks speciaals mee doen de, met deze locomotief uh, waar ik extra functies voor nodig heb. Uh, ik moet natuurlijk nog wel de, de, de machinist terugzetten dadelijk in de kap uh, en even kijken of dat iets doet. Wat de raden bij knippen dicht schroeven en dan op de baan zetten. De verlichting aan de een kant is kapot, dus het worden toch ledlampen. Ik heb er kleintjes hier al onder gezet. Ik moet alleen nog eventjes de boel aansluiten en even kijken. Uh, de chauffeur, sorry, de machinist moet natuurlijk naar voren rijden. Uh, maar omdat dus, uh, toen ik dat testte uh, zag ik dat het uh, niet helemaal werkte. Uh, de blauwe komt hier weer op de plus. De gele komt op de min. Ik moet nu even een weerstandje ertussen zetten. En uh, daarna alles uh, even afwerken dat hij uh, dat dicht kan.